Ja, ik dacht altijd dat NLP iets heel rationeels was en een soort van denktrucje of zo, maar dat is het helemaal niet. Het werkt echt heel erg veel met het onderbewuste. Um, ik heb ingezien dat het best wel makkelijk is om beter en duidelijker te communiceren. En ik heb gewoon een hele toffe nieuwe tool om um, nog meer de regie uh, in mijn eigen leven te pakken, de regie over hoe ik, me, hoe ik denk en hoe ik me voel. Ja, wat ik nu anders uh, doe, is nog beter verbinden met mensen. De mensen die ik in mijn werk begeleid, kan ik nog onafhankelijker maken door de juiste vragen te stellen, waardoor zij zelf met het antwoord en de oplossing komen vanuit hun onderbewuste. Ja, ik kan dit aanraden aan iedereen die persoonlijk wil groeien en beter wil leren communiceren. En ik denk dan vooral voor coaches, managers, leiders, begeleiders, trainers dat het heel waardevol kan zijn om iemand te motiveren vanaf binnenuit. Want ik denk dat intrinsieke motivatie de beste motivatie is. Dat maakt je werk dan ook als begeleider of trainer veel makkelijker. En de kandidaat kan betere resultaten boeken, dus ik denk dat dat een super win-win is. Ik vind Josara echt een top trainster, ze is super slim, kundig, rustig, geduldig, legt alles heel helder uit, begreep ik er even geen moer van, legt ze het nog een keer uit op een andere manier en ze zet ook gewoon een hele fijne gezellige sfeer neer, vind ik heel belangrijk.